In negen afleveringen gaan we in op informatiebeveiliging en privacy binnen het onderwijs. In deze aflevering Sociale media. Via sociale media zoals Facebook, Twitter, YouTube of WhatsApp... ...kun je makkelijk informatie delen in beeld, tekst en geluid. Sociale media vragen om mediawijsheid. Je bent mediawijs wanneer je je online kritisch en bewust gedraagt. Als leraar draag je zulke vaardigheden ook over op je leerlingen. Mag je sociale media eigenlijk zomaar voor de les gebruiken? Daarvoor moet je eerst toestemming hebben van je schoolbestuur. En voor leerlingen jonger dan 16 jaar moet je toestemming hebben van hun ouders. Gebruik jij namens de school sociale media? Wees je dan bewust van je rol en hoe je je online gedraagt. Deel in ieder geval geen privacygevoelige informatie. Meer weten? Kijk op kennisnet.nl voor meer informatie.